Maar het was prachtige steden, jungle. En we waren gebleven in Tulum. Sophie is er op dit moment de Paddy aan het halen. En ik ben een beetje rond aan het snorken in de seanoot. Tussen de mangroves. En deze aalschoffer zag ik net vissen vangen. Heel cool om te zien. Het is echt onwerkelijk om hier rond te zwemmen en te dongen. En het is wel echt heel cool dat Sofie hier de eerste twee duiken kan doen. Die zou je normaal gesproken in een zwembad doen. Maar dit is toch even ietsje, ietsje cooler. Het is de eerste dag dat Sofie de paddy heeft. En wat gaan we doen? Gelijk in een grot duiken. In een chino, wel te verstaan. Het lijkt net of je door de, door de ruimte heen zweeft. Ja. Nou, Sofie, vertel eens even wat over die Maya-tempel die we net hebben beklommen. Ja, hij is heel hoog en zorgt voor een heel mooi uitzicht. Dat is gemaakt van stenen ja. door Mayas. Mooi stukje geschiedenis weer. Ja. Uh, wat wel leuk, nou dat was helemaal niet leuk, maar wat spannend was, was in één keer een, een man aan het uh, hyperventileren en uh, verstijfde helemaal en werd helemaal bleek. Die ging, dus, even uh, die ging even weg. Niet zo handige plek bovenop uh, <laughs> op deze steile trappen. Maar gelukkig hebben we eerst de hulp weten te verlenen. Ja. En, uh, en nu is hij weer, weer veilig beneden. Ja. En we weer toch iets ja, goeds geloof. gedaan nu. Hopelijk zijn de goden ja. ons goed gezind nu. Ja, ik de, de Maya God. De Maya God, ja. We hebben weer een lift. Ik ben voor de Fransen. En het zijn inderdaad weer Fransen. Nee. Van, Van Koba. De... En nu gaan we naar... Bij de lied. Het enige publiek is lopen We zijn aangekomen? In Meria. Zitten we dan aan een on Mexicaans ontbijt? Nou, heerlijk Ik neem Uur... er even een tortilla bij Een uurtje geleden aangekomen Met de nachtbus In Palenque en We zitten nu in een jungle waar we vanavond in een hutje gaan Sofie, de eerste toeristengroep, en we worden onder, onder vuur genomen. Ja, ik heb... net aan in San Cristobal na 10 uur in de bus in plaats van 5 uur. Dus we hadden hier uh, eigenlijk uh, verwacht dat we iets van een uurtje of twee aan zouden komen, maar het is nu een uur. Heftig, maar we zijn er. Ja, en hier is oh. een hotel, dus laten we even kijken of er uh, plek is. ingecheckt in San Cristobal, volgende keer zie je de beelden daarvan. En in de vorige video had ik uh, uh, opgeroepen om vragen te stellen. Nou is massaal gereageerd, maar dus we hebben een heuse kijkersvragenronde. Vraag <tied> <tied> <Zwaar een. tied> Oké, okay, uh, Maureen Gadella die vraagt hoe zit het hier met het busvervoer? Voor lange afstanden hebben we ADO-bussen, intercity bussen. Het is wat prijziger, het is allemaal eerste klas. Maar voor ongeveer een rit van 12 uur betaal je 35 euro per persoon. En voor korte afstanden heb je nog de collectivo's. En uh, die zijn een stuk goedkoper. Vraag 2 van Jasmin Hilhorst: Vraag je waarmee film je en monteer je de beelden? Ben benieuwd. Nou, een soortgelijk vraag had ook uh, Martijn van Asperen. Oh ja, vraag je hoe doe je dat zo makkelijk? Een video samenstellen. Thanks. Nou. Uh, of het zo makkelijk is, ja. Dat, uh, hè, nee. dat, uh, <laughs> dat is aan de kijkers thuis. We hebben in ieder geval een Handycam van Sony. Daar doen we de meeste beelden mee. De actie- en onderwaterbeelden doen we met een Sony Action Cam. Ja. En sommige beelden zijn ook nog van de iPhone. iPhone. En ik bewerkte het met Pinnacle. Er waren naast vragen waren er ook nog opmerkingen. Melanie Boot zegt tegen Mieke Eders. Even zijn irritante stem daar gelaten. Maar hier krijg je een goed beeld van mijn trip tot nu toe. Nou. Fijn dat ze ook dezelfde trip doen. Ik hoop dat we elkaar nog tegenkomen. Gezellig. Zoals je merkt maar, uh... heb ik een totaal andere stem opgezet. Maar uh, ik zal mijn best doen. Fijn voor de feedback hè? Ja. Oh je feedback. Mocht je nog vragen hebben, suggesties, tips, dan horen we dat uiteraard graag. Laat het weten op een van de social media-kanalen. En dan komen we daar volgende video weer op terug. En mocht u dus ook tips hebben voor eventueel oud en nieuw hier, ergens in Midden-Amerika, dan horen we dat graag voor de reizigers onder ons. Ja, we weten nog niet waar we dan zitten, dus... Uh, horen we graag. Leuke plekken zijn zeer welkom. Tot de volgende keer! Doei!